In deze video laat ik zien hoe je in het klasnotitieblok in Microsoft Teams een sectie kunt distribueren. Ik ben hier in het klasnotitieblok in een klasseteam en ik zal eerst het scherm even maximaliseren. En vervolgens klap ik de navigatie van het klasnotitieblok uit en ga ik naar de menuoptie klasnotitieblok. Daaronder staat de optie nieuwe sectie distribueren. Ik kan dus geen bestaande sectie distribueren helaas. Ik kan wel een nieuwe aanmaken en daar vervolgens pagina's naar distribueren, waarover ik een andere video heb gemaakt. Ik heb twee keuzes bij de nieuwe sectie distribueren. Ik kan een nieuwe sectie maken. Dat is dus een gekleurd tapje, zoals je ze hier ook ziet. Ik zou bijvoorbeeld een week 45 kunnen distribueren. Uh, die komt dan terecht in... Het uh, mapje van de, of in de notitieblok van de student. En ik zou ook een nieuwe sectiegroep kunnen distribueren. Bijvoorbeeld uh, een bepaald vak. Of uh, een bepaalde periode. Periode 1, periode 2. En daaronder kunnen dan weer secties worden aangemaakt. Als ik een nieuwe sectie wil distribueren, moet ik die een naam geven. Bijvoorbeeld week 45. En ik zeg. Distribueren. Elke student krijgt nu in zijn eigen notitieblok een extra sectie erbij en die heet week 45. Soms duurt het even voordat dit soort zaken geregeld zijn. Ik zal het even weer openklappen. Hieronder onder de, het uh, notitieblok van deze student zal deze sectie zo moeten verschijnen. Soms kan het ook helpen om even het scherm te verversen. Dit zit hier bovenaan, dat blad opnieuw laden. En je kunt je voorstellen dat wanneer dit bij een hele klas gebeurt, dat dit gewoon eventjes tijd vraagt. We gaan nog even weer kijken. En nu staat inderdaad die sectie erbij, week 45. En deze is nog leeg, dus ik zou er nu voor kunnen kiezen om daar weer pagina's naartoe te sturen. En de student kan hem natuurlijk ook gewoon zelf vullen. Dat was in het kort hoe je een sectie kunt distribueren in een klasnotitieblok in Microsoft Teams.